Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets superleuks doen. Ik ga een soort snoep-challenge doen samen met mijn broer Ruben. En dus we gaan zo meteen starten. Maar eerst like en abonneer op mijn kanaal. Hier is het bord en dan gaan we dus zo meteen mee starten met het spel. Ik heb geen idee wat erin zit, want mijn ouders hebben het gedaan. Dus we gaan nu starten. En de spelregels zijn dat je hieronder allemaal kleine ja, eten hebt. En wij weten dus niet wat. En de ene gaat het omhoog trekken en daar hebben we een blinddoek. En um, die, die andere moet hem dus eten geven. En die hieronder zit. Dus je mag maar één omhoog trekken. En die moet je hem dus dan geven. En dan moet je raden wat het is. Nou, wie gaat beginnen met blinddoek? Jij. Ja. Oh. ik we ik wel keer af. Oké, okay. um, ik uh, open hem. Mond open, mond open. Ah, ik heb geen gewoon eten, idee Gewoon eten, gewoon eten, oh, gewoon eten. Ik heb geen gewoon idee. Eten, gewoon eten, geen idee. Ja, dan moet je het toch eten, hè? Ik echt hard bij je. Ja, niet? dat is goed. Nee, ja, like dat lijkt het. Nu weet ik jou als ik zeg. Nee, nee. Oh, ik ben aan de beurt. Nee. Hoe doe ik dit ding op? Zit hij goed? Hij zit oké, okay, zo. Als je niks kan zien, dan is het zo. Nee, ik zie Even iets. kijken. Oh, please zeg dat ik iets lekkers krijg. Iets oké, maakt me niet uit wat het is. Oh nee. Een vlees? Vlees of zo? Ja. Of hoeveel meer? Kijk, proef. Oh, het hm? is ah. 10, Oké, okay. nou. Ja. Maar ik ben aan de beurt, ehm... Um... keer, hè? Afgesproken? Eén keer, mond open. Kom <laughs> oh, buiten. Oh. Kaas? Ja, het is kaas. Nee, hey. oh nee, kom op, please. Laat we dus niet ik laat me liggen weer. is het nee? Mm. wat, kan? Ja, wat, kan? Ja, wat kan? Ik zeg... ik, ik, wil oh, het. Nee, ik wil het. Nog mm. wel meer. Nee. <laughs> Ik kies voor deze. Hallo, Turner. Mijn mond open, Helemaal open. Waar is die? Waar ben jij? Ja, Mangia. Doe hem open. <laughs> nee. <laughs> doe hem open, Emily. Come on, come on. <laughs> Nee, wakker. Tomat! Oh, tomato. Oké, okay. ik heb hier geen zin in. Let's go! Ik ga lekker eten, maar ik krijg lekker eten. Zelf zo, zo. Lekker eten. Wat lach je? Wat is dit? Oh. En wat voor snoep? Altijd oh, maar snoepje. Nee, nee, nee. Gaat het Er zijn nog twee over. Als dit de freezer is, hè. Open. Kom op. Oh wow, nee. Chocolate! Nee! Oké, okay, ik ga hopen dat dit een goede is. Wacht even wel. En uh, als dit het goede is, dan ben ik blij. Precies, als is Oké. Okay. Oh, nee. Eet het <tiedt> eet hem, zit <het. tiedt> <Eet hem. muchens> <tiedt> gas eet het gewoon. <muchens> Ja of nee? Nee! Eet het! Ik proef niks! Kom, nee! Ik kan het niet! <laughs> waarom krijg ik nou iets slecht ja. ja, waarom is het slecht aan het eind gekomen? Oh, ja. dat is perfect. Oh, uh, waar is de chocolade? Nee, nee! Maybe I eat it? Ik ben best trots op mijn broer. Hij heeft wel verloren, maar hij heeft wel zilver uitjes gegeten. En ja. Ik ben super dankbaar dat mijn broer samen met mij een video heeft opgenomen. En uh, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ciao! Ciao!